Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je handen oplegde. Gods liefde is onvoorwaardelijk en oneindig. Ik herinner mij hoe verwonderd en verheugd ik was toen hij zijn liefde voor mij onthulde. Ik voelde mij alsof ik uit elkaar zou spatten. Maar na een tijdje raakte ik gewend aan het feit dat God van mij houdt en voelde ik diezelfde passie niet meer. Is dat jou ook ook voorkomen? Ervaar je het nu? Zo ja, dan denk ik dat je er iets aan kunt doen. Paulus vertelde aan Timotheus om zichzelf aan te sporen, om het vuur aan te wakkeren en om opnieuw de kolen van het vuur aan te blazen. Paulus' boodschap aan Timotheus is Gods boodschap aan jou vandaag. Spoor jezelf aan. Stop met te leven in vermoeidheid van hetzelfde oude liedje. We moeten het volgende in acht nemen. We nemen het besluit om het leven met passie te benaderen voordat het een gevoel wordt. Dus vandaag nemen we het besluit om elke ochtend verwonderd op te staan over de relatie die je met de schepper hebt. Spoor jezelf aan en leef in verwondering door hem. Laten we samen bidden. Heere God, ik wil altijd verwonderd zijn door U. Ik wil niet zonder passie leven. U te kennen is wonderbaarlijk en ik kies er nu voor om met passie te leven in relatie met U. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegen je. En tot morgen.